Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Hoi, ik ben Jurgen en in deze video ga ik opdracht 4 uit het MNO-examen van de HAVO 2019 eerste tijdvak bespreken. Dan gaan we stilstaan bij inkoop en verkoopontvangst en uitgaven. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met liquiditeit en de exploitatiebegroting. En dat zit allemaal in domein F van het vak bedrijfseconomie. Laten we gaan starten. Deze opdracht bestaat uit de vragen 19 tot en met 21. Die zie je hier zo staan. En dit zijn de gegevens die erbij horen met een balans. En wat gegevens over inkoop en verkoop, allemaal ex btw. En hier nog wat overige informatie. Uh, 80% van de inkoop is op rekening en die betaal ik allemaal twee maanden later. Van de verkoop is 60% op rekening en die worden één maand later betaald. En verder zie ik dat ik een bruto winstopslag van 50% van de inkoopwaarde heb. Even nadenken. Oh ja, dat doet me hier aan denken. De inkoopwaarde van de omzet moet dan 100% zijn en de bruto winst 50%. Kijk maar, de bruto winst is 50% van de inkoopwaarde. Dan moet de omzet dus zijn 150%, want 150 min 100 is 50%. Nou, door naar vraag 19. Bereken het totale bedrag dat Van Damme het eerste kwartaal van zijn afnemers ontvangt. Oké, okay, ontvangt. Dat is een belangrijk woord. Um, dus wat krijg ik binnen? 57% van de scorepunten werd behaald door de leerlingen. We gaan eens even kijken. Wat krijg je nou eigenlijk binnen? Nou, je krijgt natuurlijk geld binnen op het moment dat jij iets verkoopt en dat wordt betaald. Dus het moet ook wel echt betaald worden. En als ik er een overzichtje maak, ik verkoop namelijk dingen contant en op rekening. En steeds uh, verkoop ik 40% van mijn omzet contant en 60% verkoop ik op rekening. Alles wat ik op contant verkoop, dat krijg ik natuurlijk binnen in dezelfde maand. Dus in het eerste kwartaal is alles wat ik op contant verkoop in januari, februari en maart, dat krijg ik ook daadwerkelijk binnen. Maar wat ik op rekening verkoop in, janu of in december, dat krijg ik binnen in januari. Want die betalen namelijk één maand later. Alles wat verkocht wordt op rekening in januari, krijg ik binnen in februari, dus ook nog het eerste kwartaal. Alles wat ik verkoop op rekening in februari, krijg ik nog binnen in maart, ook nog het eerste kwartaal. Maar alles wat ik verkoop in maart op rekening, dat krijg ik niet meer binnen in het eerste kwartaal, omdat het pas in april betaald. Dus ik moet weten voor deze periode, of voor deze tijden, wat er nou eigenlijk daadwerkelijk verkocht is. Nou, gaan we kijken. Alle bedragen ex btw. Kunnen we zo uitrekenen. Namelijk voor december had ik in totaal zoveel verkocht. 60 ervan van op rekening, dus dat is dit. Nou, voor januari had ik in totaal zoveel verkocht, 40 contant. 60% op rekening, nou, et cetera. Dat is ex-BTW, maar ik ontvang natuurlijk ook mijn BTW. Dus dan doe ik dat allemaal nog een keer 1,21. En dan heb ik de bedragen inclusief BTW, die ik ontvang in het eerste kwartaal. Dan gaan we eens even kijken waar het bestaat dat nou. Nou, het eerste gedeelte is ontstaan in december 2018. Dat is uh, dit bedrag. En dat is toevallig hetzelfde als dit bedrag. Nou, toevallig. Nee, dat is geen toeval, want het geld dat ik nog krijg, omdat ik producten verkocht heb op 1 januari 2019, dat zijn natuurlijk die verkopen op rekening die ik gedaan heb in de maand december. Dus van debiteuren ontvang ik nog 46.464 euro. Verder is er nog een gedeelte ontstaan in het eerste kwartaal, namelijk contant. Heb ik dit verkocht en op rekening krijg ik ook nog geld, namelijk alles wat ik in januari en februari verkocht heb. In totaal komt dat neer. 249.018 euro. Even checken met correctievoorschrift. dat nou, klopt helemaal. Was je nou per ongeluk de btw vergeten? Wat uh, gebeurde er dan? Nou, als je het zonder btw gedaan had, dan ging er 1 punt vanaf. Door naar vraag 20. Bij vraag 20 moeten we de inkoopwaarde van de omzet voor het eerste kwartaal van 2019 uitrekenen. Oké, okay, de inkoopwaarde van de omzet. In totaal werden 22% van de scorepunten uitgedeeld en dat kwam omdat heel veel leerlingen dachten dat ze de inkopen moesten uitrekenen. Maar de inkopen is niet hetzelfde als de inkoopwaarde van de omzet. De inkopen wil zeggen gewoon hoeveel je hebt ingekocht, voor hoeveel euro. En de inkoopwaarde omzet dat wil zeggen voor hoeveel heb jij jouw verkochte producten ooit eens ingekocht. Nou, dat is natuurlijk totaal iets anders. Hier zie je dus ook het schemaatje staan. Ik zal hem nog een keertje even iets groter neerzetten. We weten dus dat de inkoopwaarde van de omzet 100% gerekend wordt. Dat hadden we hier vandaan gehaald. De bruto winst 50% en de omzet 150%. Nou, als ik nou wil weet hoeveel de inkoopwaarde van de omzet over het eerste kwartaal is, dan moet ik hem dus hier zo gewoon gaan invullen. Welke gegevens heb ik nou? Ik wil weten voor hoeveel heb ik ooit mijn omzet eens ingekocht. Dan moet ik kijken hoeveel heb ik nou omgezet in het eerste kwartaal. Nou, wat was de omzet in het eerste kwartaal? Dat waren al deze verkopen. Omzet is natuurlijk ex-BTW, dus 210.000 euro. Dat was 150%. Hoeveel was dan de inkoopwaarde van de omzet? Nou, dan ga ik de eerst 1% van maken, doe ik gedeeld door 150. En vervolgens weer 100% doe ik het keer 100. Kom ik uit op 140.000. Nou, de bruto winst was 70.000. Werd niet gevraagd, wat was de vraag? De inkoopwaarde van de omzet, nou, de inkoopwaarde van de omzet is dus 140.000. Ik had hem hier ook nog een keertje extra uitgerekend. Even checken met correctievoorschrift. Ah, hebben ze exact hetzelfde gedaan. Voor de omzet dus een punt. En voor de inkoopwaarde omzet een punt. Wat ging er dus vaak mis hier zo? Dat heel veel leerlingen dachten, ja, we moeten gewoon de inkopen nemen. Maar nee, als je de inkoopwaarde omzet wilt uitrekenen, dan ga je eerst kijken hoeveel heb ik nou verkocht. En daarna ga je kijken, ah, hoeveel, heb ik dan, hoeveel was de inkoopwaarde van hetgeen wat ik nou verkocht heb? Dat is de inkoopwaarde van de omzet. Bij vraag 21 moesten we de balanspost van de voorraad op 1 april 2019 uitrekenen. Dat is eigenlijk aan het eind van het eerste kwartaal, eigenlijk meer, beter gezegd het begin van het tweede kwartaal. Eens even kijken hoor, 30% van de punten werd daar totaal uitgedeeld. Hoe bereik je dat nou? nou? Waarmee gaat je voorraad nou omhoog? Want ik zie al dat ik hier een voorraad heb. Maar waarmee gaat die voorraad nou omhoog? Die gaat omhoog op het moment dat ik wat inkoop. En die gaat omlaag op het moment dat ik iets verkocht heb. En met hoeveel gaat die dan omlaag? Dan gaat die omlaag met de inkoopwaarde van de omzet. Niet met de verkoopprijs van die producten. Dat ging hier vaak mis bij leerlingen. Nou, als we eens even kijken. De eindvoorraad is de beginvoorraad, 130.000, min de inkoopwaarde omzet. Nou, die hebben we net bij de andere opdracht berekend. Plus de inkopen. Nou, de inkopen, die kan ik hier vandaan toveren. Dus even kijken. Hoeveel is dan de eindvoorraad? 130.000 min. Die 140.000 vraag 20, de inkoopwaarde van de omzet, plus dit alles wat ik heb ingekocht. En dan kom ik uit op een eindvoorraad van 131.000 euro. Ook hier denk heel rustig na, wat zie ik nou, wat weet ik nou. Hoe bereken je de eindvoorraad, dat is je beginvoorraad, plus wat je hebt ingekocht. Min voor hoeveel jij jouw verkochte producten ooit eens hebt ingekocht. Want daarmee wordt natuurlijk je voorraad minder waard. Even checken met het correctievoorschrift, Nou, dan zie je inderdaad dat ze daar ook weer exact hetzelfde doen. Wil je nog extra oefenen met zulke soort opdrachten, dan is het HAVO examen 2014 eerste tijdvak van MNO en een opgave 3 een hele goede opdracht. Wil je meer uitlegvideo's zien, kijk dan de YouTube pagina van Schuitlegd uit, en die zit achter deze QR-code. Bedankt voor het kijken!